Yo, welkom bij ULS, het programma dat je wekelijks op de hoogte houdt van de wereld van de urban lifestyle. Okay, dan. We zijn er maar uh, laten we maar meteen beginnen met een styling-reportage. Ik was uitgenodigd door een uh, elektronica-fabrikant de nieuwste snusjes te checken. Jij weer, man. jij weer, Jij weer, jij Je hebt al die connecties, hè? Ja, hey, I got the hook up. We <laughs> <laughs> <Maar> la <laughs> laten we gaan kijken, man. <laughs> We zijn hier op een geheime locatie waar uw is uitgenodigd om de nieuws te checken de of die komend seizoen de markt gaan overnemen. Want mijn god, deze dingen zijn echt super vet. Waaronder deze auto. Je zou denken, is dit goed voor de rijveiligheid? Nou, ze hebben er aan gedacht, want hij doet het pas als de handrem laag is. Dus, helaas, je kan niet cruisen en films tegelijk kijken. Hey, Edo, mijn man. Ik liep net voorbij deze kast en ik zie een klein rood, volgens mij mp3-spel. Die ding wordt ook steeds kleiner. Ja, dat is ook echt ongelooflijk. Dit is een, uh, inderdaad een netwerk uh, walkman. En het mooie van dit apparaatje is dat het werkt met een hele andere reductietechnologie mm -hmm. MP3 is een datareductie, maar dit werkt met ATRAC. En ATRAC is ontwikkeld voor de minidisc. En het slimme van ATRAC is dat je veel minder informatie, zeg maar, twee keer zo weinig informatie nodig hebt om dezelfde kwaliteit muziek weer te kunnen krijgen. Okay. Stel dat ik nou nog meer dan dat wil hebben. Echt gewoon iets met een paar ja. gieven aan geheugen. Het kan altijd gekken. Op dat gebied hebben we eigenlijk dit apparaat. Dit zit in een, in een cradle. Uh, het apparaat uh, wat we hier zien, dat is een, uh, dus de kleinste is een soort. Het is een 20 gigabyte uh, harddisk, uh, zit hierin. Er zit een uh, schitterend uh, displayje op. Uh, daarnaast wordt hij in een cradle geleverd, waarmee hij direct aan de PC wordt mm -hmm. gehangen en direct aan de voeding uh, mm -hmm. wordt gehangen. Dus hij wordt ook direct opgeladen. Ook weer op basis van die ATR-technologie kun je hier meer dan 13.000 nummers in kwijt. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, 13.000 dames en heren. 13.000. Hij maakt geen grap. In een waanzinnige kwaliteit. En hij is uh, ook shockproof. En uh, het is zelfs zo, als je ding uit je handen zal laten vallen, wat uiteraard niet, uh, niet wenselijk is, dan trekt hij zelfs de, de naald van de harddisk af. Waardoor okay. de harddisk informatie, zo maar zeggen, dus, beschermd blijft. Dus ik zou hem nu kunnen laten vallen. Ja, doen we natuurlijk niet. <laughs> Aha. Nee, er is, nee, nee, nee, er zijn grenzen gewoon. Er zijn grenzen. Uiteraard, uiteraard. Nee. Mobieltjes doen het ook altijd erg goed. En ik zie hier wat uh, nieuwe dingetjes. Ja, absoluut. Waaronder een open. Ja, twisted model. Ja, nou ja, dus het leuke hiervan is dat, er, dat je, omdat je hem overklapt, heb je grotere toetsen. Ja. Normaal. Je hebt een lekker groot display, dus die combinatie. Daarnaast zit hier ook een, een uh, MP3-speler in. MP3? Uh, waanzinnige games, ook 3D-games zitten hierin verwerkt. Uh, natuurlijk, en een waanzinnig goede geluidskwaliteit. En er zit zelfs ook nog een radio in. Dus ook, ook hier, uh, buiten de agenda-functies, wordt de telefoon steeds multifunctioneler. Uit. En voor de gamers onder ons. Ja, ja wat ik al zei, die, die, ook die spelletjes worden steeds belangrijker in telefoons. En hier heb je dus inderdaad een tool, een gadget die je dus op je telefoon kan schakelen waarmee je hem als een soort veredelde uh, spelcomputer uh, kan gaan gebruiken. Dus niet meer met die hele kleine knopjes uh, hoeft te werken. Maar een echte gamepad, zullen we zeggen, voor perfecte directe controle. Dus je klikt hem erop en klaar. Klikt hem erop en klaar en gaan. Voor de mensen die het echt gewoon big pimping willen doen. 61 inch. Edo, ja. mijn man. <laughs> Tel me about it. Nou, die, zie je niet mee van gek in de woonkamer, zeg dan zelf. Nee, dit is inderdaad de grootste plasma die, wij, die we kunnen maken zullen we zeggen. Mm -hmm. uh, want dit kan je een LCD niet, niet, niet, niet creëren. Dus 60 inch is het grootste platte scherm wat er is. Uh, hij, hij is niet goedkoop toch? Nee, dat moet ik toegeven. Je betaalt hier een 25.000 euro voor. En dat is... 25. Ah, ja, je hebt gelijk. Ja, ja. <laughs> Maar dan heb je wel, Dan heb je wel. Du bioscopen doen het de laatste tijd ook erg goed, toch? Ja, zeker. Dit is ook weer een hoogstaand stukje. Een voorbeeld, een flatscreen erbij, dus een mooi plat scherm. En dit is in dit geval natuurlijk uitgerust met een Dolby Solanversterker, een Dolby Digital. Natuurlijk met een DVD erbij. In dit geval is het een DVD-recorder met een hard erin van 250 gigabyte. Waar je bijna 24 dagen onafgebroken mensen kunt opnemen in een lagere kwaliteit. Het zijn trouwens wel lekkere stoelen, dit man. Ja. Ik denk dat ik hier ook maar even blijf zitten. Ja, zitten? Even, even, even genieten van, ja. van dit heerlijke programma. Ja, toch? Hey, uh, Edo. Hey, Later. Oh, ah. Hey, uh, Mazel. Wow, oh, Leon, man. Hey, die TV is super large, fat, man. 61 inch. Oh man, dat is groot. 25.000 euro. Dat, dat is te veel voor een T. Dat is een auto, man. Hey man, we, we can't afford it. Nah no, man, I'm on the bike. Hey, maar uh, die Edo, je weet wel, die vertegenwoordiger die ja. met me meelie. Cooler guy man, hij is echt urban. Hij voelde he? hem, hij voelde hem. Ja, hij voelde hem. Het Ik is weet heel zeker dat hij hem voelde. Okay. Maar uh, what about the car? Wat heb je met die auto gedaan? Je bedoelt die uitgebouwde auto? Mhm. Mm er staat geen benzine in, dus ik, oh. ik kwam niet op ver, weet je. Dope auto en geen benzine man. Dat is nou jammer. Keeping it ghetto. Keeping it ghetto.